Vrijdag was de eerste avond van de Gentse feesten. Helaas de eerste Gentse feesten zonder Luc de Vos. De voormalige bandleden wachten een ode aan de frontman van Gorky bij Sint-Jacobs. Voor drummer Bert Huizentruid een emotioneel moment. Het is sowieso raar, gevoeld ook aan iedereen ofzo. En voor ons ook wel speciaal en bevreemdend en een beetje emotioneel toch. Om vanavond te spelen, maar... Gaan jullie nog verder doen met Gorky? Is er nog eigenlijk een Gorky uh, zonder Luc de Vos, als ik het zo mag zeggen? Uh, nee, want Gorky was Luc en, en Luc was Gorky. En ja zonder, ja, zonder Luc is er geen Gorky. Hij was die nummers. Wij waren zijn een begenadigde begeleidingsband en uh, met, met heel veel liefde en passie. Uh, maar hij is er niet meer, dus de nieuwe nummers... Als iemand anders dat zou overnemen, zou het niet meer hetzelfde zijn. Als iemand anders zou zingen, zou het ook niet meer hetzelfde zijn. Dus Gorky is niet meer. Toen ik net bij Gorky... Uh, werd gerekruteerd eigenlijk. Ik ben gerecruiteerd door de, de Witten, onze toetsnist, uh, Luc Heivaerts en uh, De Biezen, onze bassist, Erik van Biezen. En ik kende Luc wel als van tegen te komen en zo, maar hij kende mij niet zo heel goed. Dus ik ben daar naartoe geweest in uh, de eerste repetitie. Uh, dus dat was, hij was zo wat terughoudend. En, uh, en ik weet, ja, dat was zo drums opstellen en hij zei heel weinig. Zo even heel vriendelijk, dag. Hij zei bijna niks. En dan hebben we, denk ik, twee, drie nummers gespeeld in de eerste repetitie en dan zag ik die echt helemaal opklaren, van yes, het was heel fijn om te zien aan hem. En uh, dat ga ik nooit vergeten. Dus uh, ik ken als Uki als jonge gast bij Gorky en hij was, uh, daarna was hem heel, echt een spraakwaterval en zo, ah, top en leuk dat je wilt meedoen en... Dus dat is wel iets dat ik nooit ga vergeten. Zou Luc iets anders kunnen geworden zijn dan, dan zanger, artiest? Nee. <laughs> nee, nee. Hij ademde muziek en liedjes en zo. ja. Nee, denk ik niet. niet. Als je aan Luc zou vragen waar hij naartoe zou willen gaan op de Hense Feesten, wat zou zijn favoriete plekje zijn? Ik weet dat uit ervaring misschien dat dat de waarheid is ook of zo. Hij zat dikwijls bij Bataclan. Uh, omdat zijn vrouw Sandra daar uh, veel te, te zeggen had of allee, ja. mee te maken had, uh, Bataclan sowieso, hij ging, maar dat was het, het, het speciale ook aan Vosda, groot, klein, uh, jong, oud, maakt niet uit, hij, hij probeerde zoveel mogelijk mee te pikken en wij hadden het ook on tour zoveel over concerten en over bands en dus heel benadigde ja. muzikanten. Ja. Vanavond wordt ook optreden hier? Ja, met, uh, eerst met Biezen en dan met Stanton. Biesen is de, de band van Erik van Biesen, een bassist, en Stanton is een beetje mijn project. Allee, het is niet mijn project, ik ben niet de frontman, maar ik sta er ook aan de wieg van die band, dus uh, dat was een beetje.